en brengt vanochtend in kaart wat de wildgroei aan kinderboeken en series over uh, nare zaken in het leven over ziektes, over aandoeningen en misstanden doet met het geluksgevoel van kinderen zitten ze te wachten op sombermakende informatie of is het juist zinvol Tot hoog tijd om verslaggever Marcel Dekker het woord te geven met wat kinderen om je heen gok ik zomaar uh, ja, de afgelopen dagen flink kunnen oefenen met de kinderen volgens mij. Precies. Groep 6, 7 en 8, leerlingen van de Arnhemse Montessori-school. Die uh, ja, over het onderwerp van vanochtend natuurlijk uh, een absolute mening hebben. Dames en heren, toch of niet? Ja! ja. Um, het gaat over die enorme hoeveelheid informatie op televisie, internet en in de kinderboeken... Uh, over die zaken, over die ellende eigenlijk, over die ziektes, over die aandoeningen, over die misverstanden. Uh, vindt iemand in deze klas dat eigenlijk een ongelooflijk interessant onderwerp? Ellende, ziektes, verschrikkingen. Ik loop even naar deze jongen toe... Ja, ik vind het wel interessant omdat je vooral ook sommige mensen hebben dus een ziekte en jij ja, de meeste mensen zijn gewoon gewoon en zij weten niet hoe dat is. Dus dan is het wel heel erg handig en leuk ook om te uh, uh, lezen, maar ook uh, te kijken naar dat soort dingen, want je leert daar ook zelf heel veel van. En nog vergeten te introduceren Taco Rietman, de kindercorrespondent. Die zo goed is met kinderen dat ik hem nu ook even het woord laat gaan. Nou, die kinderen die willen er wel aan, hè, die boeken. Jazeker. Nou ja, we hebben hier. Wie, wie zou dit soort boeken wel willen lezen in de klas? Ja, en dan gaan toch eigenlijk bijna alle vingers omhoog. Want dit zijn onderwerpen waar euh, nou ja, de journalisten ook op Radio 1... toch vooral met deskundigen over praten. Maar ik vind, jongens, laten we het vooral aan die kinderen zelf vragen. Ja, nou, zullen we het eens aan ze vragen? Wat voor boeken het bijvoorbeeld zijn die ze lezen? Kan iemand daar eens een voorbeeld van geven? Boeken over ellende, misstanden, aandoeningen? Vertel eens, wat heb jij voor het laatst gelezen bijvoorbeeld? Uh, bijvoorbeeld het boek Afblijven. Ja. Waar gaat het over? Uh, over uh, dat iemand... Uh, ja, eigenlijk kom ik het uitleggen. Ik vergeet uh, Kent iemand dat boek, Afblijven? Even een korte beschrijving. Niemand? Oh, daar in deze hoek. Taco, volg me hè. Voor de deskundigheid en de goede vragen. Waar gaat nou, het over dat boek? Het Ach. gaat over een, een meisje. En die zit op uh, breakdance, volgens mij. En dan... Uh, uh, dan zit is er een jongen en die heeft uh, ecstasy bij zich en die geeft dat aan het meisje zodat ze beter gaat dansen en dat soort dingen. En dan raakt ze er een beetje verslaafd aan en zo. Ja, het gaat over drugs dus, met andere woorden. Ja, dat, nou ja, je hoort het al. Wij als volwassenen onderschatten kinderen heel vaak. Want ze kunnen veel meer aan wat, uh, wat wij eigenlijk bedenken. Vinden jullie eigenlijk dat dat, uh, dat soort onderwerpen, heftige onderwerpen... over, uh, over drugs en over uh, ziektes en zo, zijn dat onderwerpen voor jullie? Of moeten we jullie daar eigenlijk een beetje voor beschermen? Wie kan daar wat over vertellen? Hier, we gaan eventjes... Dat Ligt een beetje aan het kind zelf, want sommige kinderen die uh, kunnen er tegen, maar sommige kinderen dat vinden het niet zo fijn om daar naar toe te luisteren nee. en dat kan je dan voor jezelf bepalen. Ja. Ja. Okay, wie ik ken namelijk, je nog meer wat zeggen? ik ken namelijk wel even een jongetje, Taco deze hier in de hoek. Goedemorgen, die vindt het soms wel eens heel erg spannend. Als er iets spannends in de klas wordt besproken over ziektes, dan dan wil jij nog wel eens even op de gang gaan, toch of niet? Ja, ja. Hoe, hoe komt waar, dat? Waarom dan eigenlijk? Omdat ik weet het niet, maar als ik iets ergens hoor, maar ik weet niet waarom. Dan krijg eh, ik het gevoel dat ik moet spugen, maar dat is nooit, maar het voelt wel. Maar het zo... Daarom ga ik altijd naar de gang dan, want dan ga, ga ik dan even uitrusten. En dan als het afgelopen is hier in de klas, wat er ook gepraat, of ze hebben weekjournaal, of ja, iets, dan ga ik weer terug naar de klas en dan ga ik we verder werken of verder iets kijken. Je ja, vindt dat vervelende onderwerp. Je leest er waarschijnlijk dan ook niks over. Of wel? Nee, niet echt. Nee. Je ziet hè, kinderen kunnen het heel goed zelf aangeven. wat ze wel en wat ze niet, uh, uh, niet aan kunnen. Wie wil er nog iets over zeggen? Hierachter zie ik een vinger. Je moet gewoon zelf bepalen wat je leuk vindt en niet. Je moet niet uh, je ouders laten kiezen. wat je wel en niet mag kijken. Desnoods. Um, roep je tegen je ouders, ik wil dit boek lezen. En dan geloven ze je, dan, dan mag ze het, ja. hopelijk. Ja, je macht jij? aan de kinderen, macht aan de kinderen. Ja, nou ja, zoiets. Hebben we nog tips? Want er zit er hier, Radio 1, hè, daar luisteren heel veel politici en zo naar... en belangrijke mensen. Hebben we nog tips voor ouders en zo? Uh, hier, we gaan even naar deze vinger. Soms is het ook met die uh, bij televisie en zo. Uh, de, of bij films vooral. En dat ze dan zo uh, voor 16 jaar of 12. En, dan, en soms zijn er dan hele films die dan niet zo erg zijn. En dan, maar dat ze dan wel dat vooral 16 jaar hebben. En soms vind ik dat een beetje. Nou, dat je het wel gewoon kan kijken en bij games dat het wel mag... maar dat het dan niet te erg moet nee, worden. Nee, precies. Het moet niet te heftig worden. Je moet er niet van wakker liggen, hè? Want liggen mensen wel eens wakker van dat soort onderwerpen? Laatste vraag, jongens. we een heel kort antwoordje nog van iemand. Lig je er wel eens wakker van? Uh, soms, als het echt best wel spannend is. Alleen, ik snap wel dat ouders het soms niet goed vinden. Want soms begrijp je het ook niet. Conclusie, Taco, tenslotte... Nou, Want ja. we zitten alweer door de tijd heen. Oh jee, nou dan zal ik het heel kort houden. Ik luister vooral naar de kinderen zelf. Nou, gelukkig hoef ik het niet <lacht> samen te vatten. Maar dat lijkt me een mooie conclusie van deze ochtend, Ghislaine. Ja, absoluut. En bij het volgende kinderonderwerp kunnen we taco gewoon uh, inschakelen. Dan heb jij een dagje ja. vrij. Dat <lacht> <Denk lacht> lijkt me een goed idee. <lacht>